Ja, lekker dichtbij ook. Oh, ik zie die paas op je neus. Oh, oh sorry, hij zit nu op je nek. Oh, dat is je hoofd. Papa, mama, Berber, Brian. Dit is de allerleukste familie van Nederland. We gaan weer op pad, we gaan weer op pad. Wat gaan we vandaag doen? Uh, ja, de kinderen zijn weer op school. Het is woensdag, je kent het wel, dus uh, we hebben weer tijd voor onszelf. We gaan uh, campingspulletjes halen. We gaan uh, naar de Vrijbuiter in Rotterdam bij uh, Stadionweg. En daar is Sanne. Mama. <lacht> Ze gaat ook mee. Yes, ik hoef niet alleen naar zo'n campingwinkel. Dat zou ik ook niet doen hoor. Ja, dan moet ook even getankt worden. Dat zie je ook hè. Hij staat helemaal leeg. Maar we gaan zo toveren. We gaan hem even lekker vol toveren. Wauw, nul. Wat is nou aan het doen dan? Is die slang aan het uitbetikken? Met twee handen. Nou, wij mannen weten wel beter hè, dat doen we niet met twee mannen, onze slang uitslingeren. Dan gaan we kijken. En hij is vol en dan gaat terug. Hij is vol. Zo. Hé hey, Sam, ik ga jou een lesje geven binnenkort. Dan gaan we samen even op de wc staan. En dan ga jij mijn slang uitslingeren, maar dan met één hand. Want je zat nu met twee handen te slingeren en wij mannen weten wel dat we dat niet met één hand doen. Maar met twee handen. Ik heb opeens jeuk aan mijn voorhoofd, jongen, echt. Ik film het lekker niet. Leuk slogan, Denk aan kan altijd schermboot reizen. Ik kan hem altijd. Ben jij zo blind dan? Ik ben daar niet. Oh, laten we achter naar de piep? Ja, wat gaan we doen? Weet ik niet, wat gaan we doen? Doe even een woordje, kom op. Ja, we gaan uh, lekker winkelen. God, jij moet er geen prestaties worden, maar we zijn bij vervat. Inmiddels zijn we weer thuis. Vrouwtje, mama Sanne die is even de hond aan het uitlaten. Daarom is het zo uh, stil hier nu. Ze is het <laughs> zijn mijn zijn vrouw net leuk. Sanne. Maar goed, ik heb een pakketje in orde gemaakt voor een klant. Daar zo, pakketje. En die ga ik uh, afleveren bij een uh, post helppunt. Daar gaan we boodschappen doen bij de Albert Heijn en dan gaan we wat afspraken, dus ja. Deze vlog houdt hierop. Bedankt allemaal voor het kijken. Het was een leuke campingwinkel. Dus uh, gaan we zeker vaker komen. We zeggen tot later allemaal. En tot een volgend vlogje. Laters. Wil je altijd weten wanneer onze laatste video's online komen? Abonneer je dan nu op ons kanaal. Graag tot de volgende video.